Blackjack. Hé, hey Joyce. Ah, Joyce was er al natuurlijk. Hé, hey Joyce. Goed zo, Joyce. oh Joyce. Kijk eens, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. oh Joyce. Ik wil er even uit. Mag dat, Joyce? Oh Joyce. Dat is hooi genoeg. Joyce, rustig, rustig. Neem de zak maar. Hé. Hey. Hé, hey, Blackjack, ik wil er langs. Hé, hey, Blackjack. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Blackjack. Kom eens, Blackjack. Oh, Joyce, oh, je komt gelijk naar buiten. Jij hebt een doelijke wortel. Ik snap het. Oh, is niet zo lekker. Het voelt wel, maar het is niet lekker. Oh, Joyce. Oh, daar is Annabel. Hey Annabel. Volgens mij is die bak helemaal leeg, Roosje. Of uh, Joyce? Ja, die is leeg. En ja, die is ook leeg. En die van Roosje waarschijnlijk hopelijk ook. Het is nooit helemaal zeker. Alles is leeg. Misschien met de help van Annabel. Oh Joyce, oh Joyce, deze is nog een beetje lekker, Joyce. Deze is lekker. Oeh ja, aan de bel gaat natuurlijk spoken. Hé hey, Blackjack! Hé hey, Roosje! Goed zo, Joyce! Hé hey, Roosje! Hé hey, Joyce, daar zit niks in, Joyce! Het is helemaal leeg!